Ik ben David Beidevaten en ik ga in Christmas Carol Ga ik uh, Scrooge spelen als hij ongeveer 10 jaar is en weggehaald wordt bij zijn broertje en zusje, waardoor hij later zo hard is. Ik moet even David's maten op gaan nemen voor zijn uh, Scrooge-kostuum, want dat moet hij al aan voor het uitfestival. En ons kostuumatelier zit helemaal in Gelsenkirchen Kirchen, Duitsland. Dus ik moet uh, alle maten opschrijven en doorsturen zodat ze kunnen gaan naaien. Nu zit ik echt op je borst, hein, David. Ja. En dan zit ik op. Niet te staan. 65. Oh ja? Ja. Oké. Okay. a few inches later. <laughs>